Oh Black tech. kijk eens Black tech. oh Black tech. oh Annabel. kijk eens Black tech. oh je pakt alles, oh Black Tech, hey Roosje ga je stampen, Ro stampende Roosje. Zo, die is gebroken. Hé hey Annabel. Nou Annabel, die mag je hebben. Kom maar, Joyce! De laatste wortel, Joyce. Ho, oh, Joyce, kom maar. Ho, Joyce. Hé, Joyce. Hé, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé. Hey, Hé, hey, Blackjack! Oh, je bent aan het plassen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce! Alles is op, Joyce. Oh, Annabel gaat het vervelend doen. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh, Joyce. Ja, ik kan je niks meer geven, Joyce. Oeh, Joyce. Hé, hey, Blackjack! applausers. Oh, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Joyce.